Oh we zijn de doodje Handen laten zien Mes laten... Persoon ga je dan invloed, gaat er ook direct vandoor voor de collega's Oh ga je ook al invloed of zo pannenkoek. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD voor Vandaag ga ik op pad met Touran 2016 en met het uh, stuurtje wat ik nu dus gebruik, Logitech g 29 moet ik zeggen. Uh, dus als dat maar goed gaat, ik hoop het. Dit is Wim. Ik ken Wim we inmiddels wel. wel. Uh, leuke dingetjes, ik weet niet of ik het volledig kan gaan gebruiken. Nou, knippelig links, knippelig rechts. Uh, nou. in zijn drive zetten, rem loslaten je kunt in het midden allemaal zien waar ik de rem en zo bedien ik zal hem even vrij zetten nou. gas, je kunt zien hoe ik stuur achteruit, vooruit en als je dus de rem loslaat, dan gaat hij al rollen zoals een echte uh, automaat voor de rest zullen we even blauw controle doen of eigenlijk volledige voertuig ik weet niet wat zijn S is we gaan eens bekijken. Ik weet niet of het... schakelt of niet. We zijn in ieder geval vertrokken. Oranje nog even... Ja. Ik ga het even wennen zijn. <coughs> Sorry, dat gaat mijn stem wennen. Ik ga het even wennen zijn, zeker... Uh, in achtervolging en zo. Maar we gaan het zien. Oh, ik moet zelf schakelen, dat is ook wel vet. Met de flippers. Dus uh, je kunt hem in, zijn, in de automaat kun je hem sowieso ook nog um, zelf, uh, zelf bedienen. Dan zet je hem in zijn drive en dan ga je naar links. Dan zet je hem sowieso in de S, zoals hij hier dus ook staat. Hallo, reis door. En dan kun je nog zelf uh, schakelen. Dus nu zou ik hem in zijn 2. Uh, toen ik de dienst meedraaide bij de politie... Toen deden ze dat. Dus dat is, uh, ja, dat is wel leuk. Ze hebben echt de hele dag alleen maar gereden met uh, nou oh, Schakel ik op. Oh, dit wordt nog even wennen. Ik licht uit. Deze motor zetten we even aan de kant voor een uh, burn-out. Sowieso niet handig met een motor. <coughs> en geen kenteken hey. om de burn-out ik probeer gewoon mijn voertuig uit te testen, agent. Ik wil graag een rijbuis zien Louis, <coughs> oké okay. Goed Louis ik mag in ieder geval niet die verder rijden zonder kenteken en ik krijg van mijn bekeuring voor, het, uh <coughs> uh, voor de burn-out Even kijken. Even afstappen. En, uh, ik ga een keuring uitschrijven. En uh, ja, ik, het is allemaal niet verplicht, maar ik zou echt iets doen aan je motorkleding. Dus je moet verder lopen. En nu zul je zien tot hij weer opstapt. Maar dat is even niet anders. Wij kijk eens wat hier staat. Oh een motor en zonder kanteken. Volg oh hier een dat je op zich vallen. Zet de volging, motorrijder. Hoge snelheid. Oh, dit gaat niet goed. Uit afstappen. Al mensen, ik ga zeg maar met spoed, heb je nou een vuurwapen? Wat ben je? Achtervolging over de parkeerplaats. Dit is een verdomde moeilijk met dat stuur, kan ik je zeggen. Waarschijnlijk hoor je mij echt. Ik moet even opschakelen, hij klinkt alleen niet lekker. Minnie, kijk nou, Ik kom dat eraan. Ja, dat wordt hem niet. Of wel, ja. Oké, okay, we gaan over op automaat. We hebben hem terug in het drive gezet en hij schakelt zelf. Ik ben te druk bezig met dat schakelen. En nu schakelt hij gewoon perfect zeg maar. Aan de kant. Oké, okay, op dit moment zijn we hem kwijt. Oh kut, oh nee. Okay, op dit moment zijn we hem kwijt. Ja, natuurlijk. Motor kwijt geraakt. Uh, we hebben geen kenting kunnen opschrijven. Ja, ik denk dat we hem met controller en zo lang hadden gepakt, maar dit vind ik echt gewoon veel leuker. Het is echt wel een uitdaging. Dus uh, meldkamer zijn weer redbaar. 1201 dat is 12 We 1 Lincoln 18. We've got a possible robbery in downtown Vinewood. Oké okay, kogelwerende veste kort uh, aangetrokken dat wil zeggen kogelwerend en dan met een kort korte mouwen Nou we komen hier aan bij een overval niet helemaal duidelijk of een overval alarm is of een daadwerkelijke overval Nee daadwerkelijk Hoeveel man? Oeh het zijn er twee ook nog kamer, graag je netjes bij. Een bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. We hebben een officer-requiring assistance in uh, downtown Vinewood. 1202 OC, we komen eraan. had hij ook al opgeroepen. Ja, ik had wel iets. Ik kan niet meer raken! Ik kan niet meer raken! Er nog een binnen. Oh, we zijn van de doodje Al laten zien. Handen omhoog. Oké, okay, dan doe ik het maar. Zo, als Astima die mij had geraakt was ik dood geweest. Wie was de schade? nou heeft veel opgevangen. ik even naar binnen hallo, oh het waren ook twee ik denk dat ze twee overvallen hebben ingespawnd normaal staat er maar één maar er staan ook twee man, mensen, vrouwen achter de balie okay. heel veel collega's hier te plaatsen Oh, dat is wat chill, hij gaat wel automatisch de bocht hebben gemaakt, uh, gaat het knippenlicht uit. Ik kom niet pas achter, dus misschien doen we hem wel nog juist. Ik moet er even aan gaan wennen. Maar uh, als ik daar eenmaal aan gewend ben, dan uh, kan ik denk ik wel uh, het knipperlicht mooi gaan gebruiken. Het zit alleen zeg maar niet het zit zeg maar om een stuur dus uh, of ja logisch om een stuur met twee knopjes om een stuur en is dus niet de flippers achter jij ja, wil naar links zou je willen en ik doe flipper naar links voor knippelen ik zou het ideaal zijn met die gebruik al voor te schakelen snap je dus flipper nu naar voren is in zijn drive. linker flipper is nu naar zijn nu neutraal en recht nog een keer links is nu naar de achteruit nu ik weer rechts rechts en dan staat hij weer in zijn drive dus vandaar dat uh, ja, dat is dan wel onhandig ik kan hiermee nog mijn motor uitzetten met die knop ja ja tuurlijk Attention unit 6. All 20, we have a 1099, shot fired at an officer. Copy that, dispatch. That is forward. 6, all 20, gunshots reported with Banco 3. Emergency, all units in Banco 99. Banco 5, I'm on the way. Oh, we're shooting, oh, we're shooting, oh, shooting. Oh shit, ik doe nou? wapen wapen. Ik kan te plaatsen, twee verdachten uh, uh, uitschakeld. Ik ga je ambulance te plaatsen. Hij stelgebied veilig. bent er mag mij ook nog even helpen meteen even kijken ja zeg dat thanks right. Raman reverse oh niet gas Raman Let's go. Nu weer vrij voor meldingen. Meldkamer. Ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken. 2-8-India. Juliet Tango. 2-4-6. No. 10-99. 1201, dat is 1201. 1, -12 -1. Oh. One, Lincoln 18. We've got a person carrying a knife. On, um... De route kwam niet door, maar nu wel uh, we gaan omdraaien. Hoi, oh, even handen laten zien, staan blijven. Staan blijven. Handen laten zien. Mes laat Meldkamer Taser en Z, Graag netje erbij. Stoppen! Nogmaals Taser en Z meldkamer. Liggen. Mes laten vallen. Elke verdachte beweging wordt er vanaf nu geschoten met een vuurwapen. Dat begrijpen. Heel goed. Jij mag opstaan meneer, Hij heeft niks gedaan. Tenzij u ook willen worden aangehouden. Een collega vraagt om uw assistentie. We heb naar het bureau gebracht, maar niet de antwoord voor de verplicht. echt een advocaat De voorover is er niet toegewezen van het Openbaar Ministerie. Mijn collega gaat u brengen. Nadel is wel van de mot als je eenmaal instapt nu is de deur niet meer dicht en Als nu vol gas geeft dan gaat hij wel dicht dat is het hem niet maar soms ook met in alle haast stap je in en dan wil je dan gaat de deur niet dicht en dan rij je met een open deur die maar open en dicht blijft klapperen de persoon rijden onder invloed gaat er ook direct vandoor voor de collega's Oh, ga je ook al een invloed of zo, pannenkoek. Achtervolging ingezet, knipperlicht wordt nog wel aangedacht, maar niet volledig. Ik ga hem kwijtraken waarschijnlijk. Dat rijdt echt mokertje hard. Ja, ik ben kwijtgeraakt. Ik dacht misschien als ik in de buurt kom. Iedereen voor je van waarom is het knippelig kapot? Ik geloof dat een knippelig kapot is. Ja, links is kapot. Nou, dat komt natuurlijk door de aanrijding denk ik. <laughs> dat is vrij. Meldingwinkel, boef. Winkel diefstal daad. Verdere info ontbreekt, lijkt rustig, wij gaan daarom niet uh, prio 1, maar gewoon priotje 2. Een veilige is te plaatsen. We even rechts voor gesorteerd voor rechtdoor. Ik had ook best laat door. Maar goed, vrijstelling. Dan mag dat. Links vrij. Rechts vrij. Ja, ook groen licht. Rij eens door. plaatsen uh, 12 noorden. Wat zei? Hoi, thanks. Goedendag, hallo. Ja, de persoon is straks zelfs van de dood. Ik ben van de stuurder. Ga gaan we even uh, ID zien, rijbewijs, paspoort, alles is goed. Ik ga van tevoren vast vertellen, ben aangehouden voor winkeldiefstal, ik ben niet antwoord van verplicht, we rechten mijn advocaat. Stop the hell uh, ik kan niet voorlopen, krijgt er eentje. Je gaat toch niet in een winkel, verdomme met een agent vechten, hè? Staan blijven! Zet de volgende voet. Geen enetjes te plaatsen staan blijven so, goed staan blijven ik kan niet op en ze is onzichtbaar en deze in luisteren wil me voelen ik ben aangehouden voor diefstal niet de antwoord verplicht recht op een advocaat heb ik al verteld ik ga niet nog eens herhalen en het politiebureau en hij heeft een winkel verbod ja Denk ik bijna niet bij mag hebben. Ga Ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken. 6-3 Victor Kilo Oscar 1-9-5 Ja, ik zag het gebeuren. doen met je hoedje op? Sorry. ...afvatkeuze om via rechts te gaan. Oké. Okay. Ja, hij leeft nog. Mooi. Staan blijven. Ik kan weer niet met E. Waarom kan ik niet met E? Nee, dan maar weer deze. Of ja niet deze bent. Goed. Liggen. Aangehouden. Ik kan niet eens de E in drukken. Nou, goed. Ik ben aangehouden. En ik ben niet dan verplicht. Mensen, heel bedankt voor het kijken. op jullie een hele leuke video vonden. Ik zie jullie graag over twee dagen weer bij een nieuwe video. En ik moet zeggen, ja, het is even wennen. Maar ik hoop dat jullie het wel ook leuk vinden met het, uh, uh, met het stuur. Binnenkort natuurlijk dag 200 met waarschijnlijk wel een hele vette verrassing voor jullie. Ik hou het geheim. Ik zie jullie dan. Doei.